Hoi, ik ben Sammy en ik wil je graag wat vertellen over mijn bacheloropleiding Fiscale Economie op Tilburg University. Bij Fiscale Economie combineer je economie en recht, met het accent op belastingrecht. Je houdt je bezig met fiscale vraagstukken binnen een bedrijf en de samenleving die te maken hebben met belasting op inkomen, vermogen, winst en omzet. Een voorbeeld van een relevant vraagstuk uit de samenleving is hoe grote techbedrijven, die vaak wel opereren in een land, maar er niet fysiek aanwezig zijn, belast moeten worden. In je eerste jaar krijg je, naast een kennismaking met fiscale economie, een brede basis in de vier pijlers van de bedrijfseconomie. Accounting, finance, marketing en management. Vanaf je tweede jaar verdiep je je verder in fiscale onderwerpen, zoals de inkomstenbelasting. In je derde jaar verdiep je je fiscale kennis, schrijf je je bachelorscriptie en creëer jij een uniek profiel door een keuzevak te kiezen. Je kunt er ook voor kiezen om een semester in het buitenland te studeren of om een stage te lopen. De opleiding is kleinschalig, waardoor je nauw contact hebt met je docenten die zelf vaak werkzaam zijn in het bedrijfsleven of bij de overheid. Daardoor houd je je tijdens je studie al bezig met actuele vraagstukken uit de praktijk... Je houdt je niet alleen bezig met bestaande wet en regelgeving, je kijkt er ook met een kritische maatschappelijke blik naar. Is het bijvoorbeeld wenselijk om multinationals naar Nederland te trekken met belastingvoordelen? Jij wordt opgeleid tot een sterke fiscaal econoom met een brede economische en juridische basis. Na het behalen van je aansluitende masterdiploma heb je dan ook geen enkel probleem met het vinden van een baan. Je kunt aan de slag als bedrijfsfiscalist bij een multinational, belastingadviseur bij belastingadviesbureaus of als belastinginspecteur bij de overheid. Ben jij geïnteresseerd in belastingrecht, economie en bedrijfseconomie, dan ben je bij fiscale economie aan het juiste adres. Als je je graag bezighoudt met de maatschappelijke impact en de ontwikkeling van wet- en regelgeving, kijk dan eens of de opleiding fiscale economie iets is voor jou.